Stel dat je elke maand duizend bezoekers meer krijgt, of dat je duizenden bezoekers gratis op je website krijgt. Vervolgens de telefoon gaat of een contactformulier wordt ingevuld. En het enige wat jij hoeft te doen is die klanten op te bellen en een gesprek aan te gaan. Ja, dat is eigenlijk ook de kracht van content marketing. Kijk je naar bedrijven die op een succesvolle manier content marketing inzetten, dan genereren zij gemiddeld tussen de 180 en 190 procent meer leads. Dat content marketing werkt is dus ook ja, geen geheim meer. En als je deze video ook kijkt, dan weet ik dat je in ieder geval interesse hebt in content marketing. En in deze woensdag gemakdag aflevering doorloop ik eigenlijk de content marketing code en de drie technieken om deze te kraken. Ik laat je zien waarom je de IR-factor nodig hebt. Zonder de IR-factor ga je nooit uiteindelijk goed gevonden worden in Google. En als je dan al goed gevonden wordt... Kan ik je nu al op een briefje geven dat je er niet lang zal staan? Ik vertel je hoe je dus met de TMZ-methode niet op één zoekwoord, maar op talloze, tot wel honderden of soms wel duizenden zoekwoorden tegelijkertijd scoort. En waarom je de ATC-strategie nodig hebt. Zonder ATC-strategie kun je net zo goed niets doen. Oké, okay, hoe kraak jij die content marketing? Code. Het begint eerst met de IR-factor. De IR-factor staat voor Intentie Relevantie. Waarom zoekt iemand naar een bepaald stuk informatie, of naar een bepaalde soort bron van informatie? Wat we regelmatig tegenkomen, zeker wanneer mensen net starten met content marketing, is dat ze, als ze dat al doen, een stukje zoekwoordenonderzoek doen en vervolgens het artikel schrijven. Leuk, maar iedereen werkt, gelukkig ook, anders. Dus denk van tevoren eens na waarom zoekt men naar deze informatie en wat voor soort informatie past er dan het beste bij. Kijk je naar de intentie en relevantie en we zouden nou, fietsband plakken. Stel wij zijn de fietsenmaker, we hebben een speciale fietsband en we willen een artikel schrijven over fietsband plakken. Denk dan eens na van oké okay, als ik er eenmaal op één sta en iemand die googelt naar fietsband plakken, wat wil diegene dan zien? Wil die een instructievideo zien, wil die een handig stappenplan zien, wil die afbeeldingen zien, wil die een soort van checklist zien, wil die de dichtstbijzijnde fietsenmaker eh, vinden. Dit zijn al vijf verschillende vormen van content en verschillende invalshoeken. En Het is aan jou de kunst om continu in te spelen op al dit soort um, ja, invalshoeken. Als ik weet van oké okay, mensen die willen een video zien, dan zorg ik dat ik sowieso een video maak. Mensen willen misschien ook een stappenplan erbij. Nou, dan zorg ik ook voor een stappenplan. Mensen willen misschien per stap meegenomen worden met een afbeelding. En willen ook een uh, soort ja, receptenlijst eigenlijk. Dus welke spullen heb ik allemaal nodig? Maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, daar van plakken. Ik google van plakken, zodat ik uh, ja, mijn fiets naar de fietsenmaker kan brengen. Dus ik zet ook een soort van zoekfiltertje erop, waarbij mensen het bij zijn de dichtstbijzijnde fietsenmaker kunnen vinden. Of dat ik zeg van, wij doen het op afstand of wij komen zelfs naar jou toe. Als ik uh, ja, dit artikel schrijf om zelf meer klanten naar mijn fietsenzaak te uh, sturen. Dus denk daar goed over na van met welke intentie zoekt men. Als men kijkt naar SEO-teksten schrijven, willen ze dan voorbeelden zien? Willen ze een checklist zien? Willen ze een video zien? Willen ze tips zien? Uh, moet ik ze een hele complete handleiding geven? Jij als branchexpert kunt de voorsprong pakken op welke willekeurige online marketeer dan ook, door je branchkennis ook te gaan gebruiken. En als jij je branchkennis gaat gebruiken, dus echt verdiept in die klant van wat wil die klant nu? Welke vragen krijg ik normaal tijdens mijn acquisitiegesprekken of tijdens bepaalde vraag-en-antwoord-uurtjes? Tegen welke problemen lopen je klant aan? Zorg dat jij je branche gebruikt en zorg dat je rekening houdt dus met de intentie en de relevantie. Factor. Mochten mensen op jouw bron komen. Dus ik heb net gegoogeld naar fiets van plakken. Ik kom niet mijn soort content tegen. Ik weet van hé, hey, dat is niet relevant voor mijn zoekopdracht. Ik keer terug naar Google. Google ziet dat. Heeft allemaal te maken met de dwell time die ik eerder in een andere aflevering heb benoemd. En uiteindelijk zul je alleen maar zakken. De andere techniek om dus eigenlijk de contentcode te kraken is de TMZ-methode: target meer zoekwoorden. Ik ken talloze SEO'ers die je eigenlijk adviseren per zoekwoord één artikel te schrijven. Nou, naar mijn ogen is dat de grootste onzin en ook ja, de meeste, grootste verspillen van jouw tijd... door dus één artikel te maken per zoekwoord. Kijk, en gebruik tools. En ik heb in een eerdere aflevering het uitgebreid gehad over de TMZ-methode. Dus ik raad je aan, mocht je dit soort materie interessant vinden... Abonneer je dan op de Onze Gemakdag, zodat je geen enkele tip of techniek meer mist. Maar waar de TMZ-methode eigenlijk uh, ja, voor bedoeld is, is dat je nadenkt. Eerst is de intentie. Wat wil iemand zien? Dus waar zoekt hij nu precies naar? En vervolgens ga ik kijken wat voor soort relevante zoekwoorden horen daarbij. Fietsband plakken. Hoe plak ik mijn fietsband? Buitenband uh, plakken. Binnenband plakken. Uh, gaatje in binnenband uh, vinden zoeken? Denk eens na hoe optimaliseer je niet op zoekwoord, maar eerder op thema. Dus als het thema fietsband plakken is, wat kan ik dan allemaal vertellen over en laten zien of tips geven om dus de beste bron op het internet te worden op het gebied van het thema fietsband plakken. Als je dat op die manier insteekt, dan zul je wel zien dat je automatisch meer zoekwoorden gaat verwerken. Een interessantere bron creëert en het uit Uiteindelijk ook resulteert in ja, meer topposities in Google en meer bezoekers. 15% van het zoekverkeer, en dat is mega per dag, kent Google dus nog niet eens. Dus 15% van de zoekwoorden die dagelijks worden ingetypt, heeft Google nog nooit gezien. Zorg dus dat jij je branchekennis gebruikt. Gebruik de beste tool die je kunt gebruiken. En dat is je gezonde verstand. Elke tool is gebouwd op techniek. Gebruik, gelukkig zijn we nog steeds slimmer dan de meeste computersoftware. Dus zorg dat je dat ook gebruikt. Gebruik je gezonde verstand en je branchekennis. Denk na hoe maak ik de meest waardevolle bron op het internet. Gebruik eventueel als tweede stap tools als de Sumo, Answer the Public, Uwe Suggest of de AVO functie van Google. En ga dus na van hé, wat zijn allemaal vragen die bezoekers hebben. Tegen welke problemen lopen ze aan en hoe zorg ik dat ik de beste bron op het internet bied. Een de laatste factor waar je altijd rekening mee moet houden. Als je deze factor niet hebt, kun je net zo goed niets met content marketing doen. En dat is de atc strategie oftewel aim to convert. Focus je op het doel. Welk doel heb je met dit artikel? Als mijn doel is om mijn speciale fietsband te plak, uh, plak te verkopen, dan hou ik dat in mijn achterhoofd tijdens het schrijven van het artikel. Ik weet dan, al van als mensen door dat hele artikel heen gaan, dan wil ik uiteindelijk dat ze geprikkeld worden om mijn speciale fietsbandplakset aan te bieden. Het kan ook zijn dat je een unieke buitenband hebt, waar geen spijker of punaise meer doorheen komt. Zorg dan dat je je daarop op richt. Misschien wil je wel een nieuwsbrief leden. Denk na, hoe kan ik in mijn artikel zodanig veel kennis kwijt, maar vervolgens ook nieuwsgierigheid prikkelen of de aandacht vestigen op mijn bepaalde doel. Nooit meer last van, uh, nou, lekker banden met deze unieke X200 uh, type 2 buitenband. Sterker nog, als je deel deelt deze tips ook met jouw vrienden en krijg je direct 10% korting. Ik noem maar een dwarsstraat. Dus denk eens na van, oké, okay, als ik op dit thema op een gegeven moment goed gevonden wil worden, wat wil ik dan dat mijn bezoekers doen? Wil je dat ze zich inschrijven op de nieuwsbrief? Zorg dan dat je een verlengde maakt van het artikel. Als ik over voor een fietsband plak. En ik wil dat iedereen eigenlijk op mijn nieuwsbrief komt. Want ik heb een online cursus fietsband plakken. Dan zou ik zeggen van oké. Okay, iemand die komt op fietsband plakken. Dus dan geef ik hem vier handige technieken. Uh, om je fietsband nog sneller te plakken en acht tips om nooit meer een uh, band te hoeven plakken met deze drie ge geheimen. Ik noem maar even iets stoms, als je daar echt aandacht aan besteedt en ga je geheim tot een betere op de tank komen. Dus denk na, hoe komt men binnen en hoe help ik ze naar de volgende stap? En geloof me dat als je daar goed over nadenkt, dus de intentie en de relevantie, vervolgens het je juiste thema op je content gebruikt. En na gaat denken van, hey, hoe stuur ik ze naar de volgende actie toe? Inschrijven op mijn nieuwsbrief, direct contact opnemen, delen op social media. Welk doel je dan ook hanteert. Houd het in je achterhoofd en richt daar je content naartoe. Mocht je dit soort inter materie interessant vinden, klik dan ergens op abonneren. Mocht, om dus geen enkele gemakkelijke aflevering meer te missen. En dan zie ik je bij de volgende aflevering.